...opbereiding naar de bovenliggende verdieping. Ja, nu bent er plaatsen, daadwerkelijk brand. Ik probeer het weer te dat het middelbrand van in... ...en over. Wat hier vandaag te zien is en wat zich hier op dit moment afspeelt... ...dat zijn de landelijke examens voor officier van dienst brandweer. Uh, die worden een paar keer per jaar worden die georganiseerd. Uh, als veiligheidsregio organiseren wij dat nou in juni voor het hele land. Hier zijn brandweermensen die in opleiding zijn geweest uit Groningen, Rotterdam, Amsterdam, eh, Roermond, Venlo, Eindhoven, noem het maar op. Ze komen overal vandaan eh, en doen hier vandaag hun examen, officier van dienst. We hebben daar ook een heel circus voor opgetuigd hier, een object wat we simuleren met brand en onder rook zetten. Aan de hand van een scenario. Eh, wij komen dan tegen een uur of acht ochtends hier naartoe. Hier worden de taken verdeeld, voertuigen ingedeeld. En dan hebben we hier een kleine meldkamer ingericht, als ik het zo mag noemen. En dan eh, rond 9 uur s ochtends, dan volgt het startschot. En dan draaien we hier tot een uur of vijf s middags door. Totaal acht kandidaten. Wat was het scenario? Het scenario vandaag, dat is een eh, pas geopende verfwinkel. Waar eh, iets helemaal fout gaat. Maar dat is gevolg dat de nieuwe voorraad verf in vlammen opgaat. Een eh, medisch kinderdagverblijf dat daar boven die winkel gevestigd is. Daar bevinden zich twintig kindertjes en hun begeleiders. In de rest van het complex daar wonen studenten. Ja, en die brand die loopt zodanig uit de hand dat dat kinderdagverblijf bedreigd wordt. En het nog maar de vraag is hoe zeker die studenten op hun kamers nog zijn. Dus dat is een, een behoorlijke kluif voor een beginnende officier van dienst om dat uh, machtig te worden. Ja. Ik heb het laatste van vier examens uh, mogen doen om uh, de leergang uh, officier van dienst brandweer af te sluiten. U bent geslaagd? Gelukkig wel, ja. Hoezo gelukkig? Nou, het is toch een, een heel traject waarin je met een, een klas officier SP, een SP ja, een bepaalde mate van vakbekwaamheid probeert te behalen. Wat waren de speerpunten voor u tijdens dit examen? Nou, dit examenscenario ging over een kinderdagverblijf. Uh, ja, u kunt zich voorstellen dat het uh, veilig buitenbrengen van de kinderen hier een speerpunt was. Ik geloof niet dat uh, in Nederland met onze wetgeving op het gebied van brandpreventie uh, dat dit snel zou gebeuren. Maar voor een examenscenario is het interessant om, uh, om dit zo door te draaien. U bent nu officier van dienst. Wat houdt u betrekking precies in dan? Nou, ja, de brandweer uh, opereert eigenlijk volgens een modulaire structuur waarbij de voertuigen, de bekende tankautospuiten, als basiseenheid onder leiding staan van een bevelvoerder, zogenaamd. En als er meerdere eenheden tegelijkertijd op moeten treden, dan wordt er een officier van dienst gealarmeerd om de, ja, de inzet van die meerdere eenheden te coördineren. De officier van dienst brandweer die coördineert alleen de brandweerinzet. Maar hij is dus wel uh, uh, er verantwoordelijk voor om samen met de andere diensten uh, goede afspraken uh, te maken over uh, de gang van zaken. En ook zeg maar, gezamenlijk een stukje coördinatie op de gehele inzet te doen. We hebben morgen nog één dag te gaan. Vandaag acht kandidaten, morgen nog zeven. We hebben er gisteren acht gehad. Die acht van gisteren die zijn allemaal geslaagd. Dat is een heel goed percentage. De kandidaat van vanochtend, ja, dat hebt u zojuist ook zelf kunnen vernemen, die is ook met een heel goed punt geslaagd. Dus ja, tot nu toe gaat dat heel erg goed. Dus als zich dat zo voortzet, dan, uh, dan krijgen we een hoog slagingspercentage. Maar de ervaring leert ook dat het niet iedereen gaat lukken. De kandidaat die staat onder een behoorlijke dozen stress. En dat moet ook, want in deze functie mag je, je in feite moet je echt stressbestendig zijn. Um... Maar als je als kandidaat het beeld niet snel genoeg vormt, je krijgt de prioriteiten niet snel de op een rijtje en je maakt niet snel genoeg de juiste keuzes, zet je opdrachten niet goed weg of je wordt onduidelijk daarin, of je krijgt gewoon die enorme hoeveelheid informatie in korte tijd niet goed verwerkt en je maakt op basis daarvan verkeerde besluiten, dan ga je een verkeerd pad op en dan wordt het verkwade erger en dan verlies je de controle voor volledig. En dat kan gebeuren. Dat kan ook in het echt gebeuren. Zo realistisch proberen we het dan toch wel te benaderen met die stresscomponent. Uh, want daar wordt het kandidaat ook wel getoetst. Uh, ja, En nogmaals, dat gaat soms fout. En dan zakt een kandidaat en dan mag hij het een keer overdoen. Wat trekt u eigenlijk aan bij de brandweer? Nou, Wat uh, mij, maar ook veel collega's uh, binnen de brandweer natuurlijk ontzettend boeit, is dat het uh, interessant werk is. Het is zowel technisch als sociaal. Um, ja, en je hebt soms ook wel de kans om echt het verschil te maken voor, uh, voor anderen en voor je omgeving. En dat is wel een, uh, een interessant uh, gegeven eraan.